En op ja, een gegeven moment ging iedereen vragen van, ja, waarom gaan we niet te lukken, wat is er aan de hand? En toen bleek dus dat ze met drie vliegtuigen de koffers verwisseld hadden. Niet fijn in ieder geval, want uh, je moet in het vliegtuig blijven zitten. Heel veel mensen hebben niks te drinken bij zich, ze denken er niet aan, want ze denken wow, dat je in het vliegtuig kopen. Als je vertraging hebt is dat dus niet het geval. Ja, in principe wel, maar we wisten eigenlijk niet precies vanaf hoeveel uur vertraging dat dat eigenlijk gelde. Ik kreeg niks aangeboden, ze praatten geen woord Engels of Duits, ze keken heel nors, daar kon geen lach vanaf. Toen we terug zijn gekomen, heb ik dus de vakantieteskante gebeld, waar ik dus de reis bij heb geboekt. En dan hadden ze het van, ja, we kunnen niks voor je doen, want dat kan alleen als het Nederlandse maatschappijen zijn. Dus die hebben mij verwezen naar EU-klein. Ja, heel goed eigenlijk, want we hebben er meteen werk van gemaakt en uh, ja, ik hoefde er eigenlijk verder weinig aan te doen. Goed, perfect en snel afgehandeld. Uh, gedeelte van deze reis weer betaald.